Mijn 24e levensjaar. 44 verschillende soort video's. Meer dan 100 streams. En een hele hoop andere gekke content wat er is gemaakt dit jaar. Dit was mijn 24e levensjaar. Ah bots. Eén winnaar. Ik ben Maas. Ik ben Minkel. Ik ben Hedron End. Ik ben Nat Vlees. Ik ben Nooxie. Maar ja, Skandas. Ik ben Purt. Wie wordt de eerste kampioen oh <inform> yes, van het Almost Normal Battlewatch Tournament? Ja, ja, ja, ja. Oh, o, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hey. En naast het battlebots tournament ook een wedstrijd in een arcadehal. Oh, oh, oh, oh, let's go. Oh, dan! je moet wel hard, ja. Dit is start, denk ik. Dit is start. Uh, hij heeft hard. Oh, nee. Oh, nee, hij, hij zat er... Oh, don't oh, don't nee, ik man, je was zo dichtbij, gast. Jullie hebben mijn opa en oma leren kennen. Hoe heet jullie Walsh, jullie? Hoe je, je heet, schat? Ja, opa, hoe heet je? Barend! Paait. ook Barend! Hallo, opa en oma, bijna normaal. Jullie zijn trouwens ook bijna normaal, of niet? Ja. Ja? Je ik, ben, ik ben. Opa is niet normaal. Nou, opa is niet normaal, maar ik heb verder nog veel leuke nieuwe dingen gekocht. Dit is de Sony... De Sony ZV-1 eh, vlogcamera met... Ja, hoe ga ik dit filmen? Hier, een, een, een, een statiefje. Hier is ze dan. Mijn nieuwe kitten. Genaamd Nora. Oh, je komt er ook gewoon gelijk uit, je de steen. <laughs> Dit is dan er dan, hè? Kijk wat een prachtig wezen. <friks> ja, Dit zijn ze. Dit is het park. Holy shit. Allemaal van hout ook? Nee, maar, ja, maar wacht even. Kijk hoe vet. Holy shit. Het een vaderdag, pap. Dat doet normaal, joh, gek. Doe normaal, joh, mafkees. Nee, ik he. Ah, dat doe je nog niet, man. Ho, oh. je je, geluid, zeg. En naast al deze nieuwe dingen heb ik ook nog een hele hoop leuke dingen gedaan. Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven snowboarden. Heb je Ja, dit zie je echt niet meer warm. Oké, okay, we gaan... Vandaag ga ik lone golfen met Bij mij. Dion, mag ik beginnen? Ja, mag wel beginnen hoor. Nou Baren maar... ziet er drippy uit, broer. Dit is echt helemaal goed. Klaar voor? Ja, ga uit. Okay. No! En toen deed ik mee aan de zwakste streamer. Het ging erg goed. Uh, kijk hier maar. Barend. hey, hallo. Hé, hey, wat een mooie bril op jij, joh. Dankjewel. Dat is om mijn emoties niet te tonen. Ja, oké. Okay. shorts uh, aan Barend. Barend, vertel eens over de situatie. Hoe is het daar? De situatie is hier nogal uh, onrustig. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat... Uh, als je hier goed kijkt, zie je uh, explosies. Ja. Uh, het is enorm heftig, maar ik denk wel dat uh, het... En naast einde... al deze gekkigheid heb ik maar liefst vier Efteling-video's gemaakt en eentje in de apenhulp. Vandaag ben ik in de jungle en zijn we op zoek naar apen. We zitten hier met heel veel mooie apen op de achtergrond. En ik hoop dat ik er nog eentje kan voeren vandaag. <lacht> Best wel een goede imitatie. Het was best wel goed eigenlijk. Ja, toch? Je kan zo naar Zep. <laughs> Zep, hit me up. De ring staat Maki. Wanneer gaan ze dat liedje zingen? Ook een liedje. I I like to like moment. Moment. <laughs> Hier komt hij. Oh, Gewoon nu. Waar gaan we nu heen? Denk uh, Carnival carnaval festival omdat we net Nee, nee, nee, als ik ergens een tyfus plus hekel aan heb is het wel kan. Hey nice, Dion. Ik dood. Master Vincent. Wil jij mijn roetje zeker? Oh mijn god. Wow. Dit is officieel. Hij zei ja. Nu gaan we trouwen. Maar vandaag gaan we weer naar de Efteling. Want we hebben een doel. Wij gaan vandaag op zoek naar de liefde. Ga ik hier mijn liefde vinden? Ja, kijk daar. En op dat moment spotte ik een leuke dame. Dit was mijn kans om de liefde te vinden. Maar dit was het gesprek. Hallo. Hoi. Oh. Ze liep door en daardoor kon ik uiteindelijk geen gesprek starten. Dit was echt heel akkert, want daarnaast stonden we ook nog samen in de rij. Even kijken hoe het met Barend gaat, hè, jongens. Want uh, Barend, ja. heb je je liefde nou al gevonden? Nee. Oh. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb wel, ik heb wel iemand aangesproken. Dat is al wat. Dat is wel wat, maar. Het is nog niet de liefde. Het komt wel, Barend. Nee. Dus, dit ben ik alleen in de Efteling. De allereerste keer dat ik alleen in de Efteling ben. En dat met een Efteling pas eigenlijk best wel slecht. Laten we eerst even gaan genieten van de eerste attractie. Ja, eerlijk is eerlijk, alleen naar de Efteling gaan was echt superleuk. Maar ik vond het ook echt enorm gezellig met mijn vrienden. Naast al die Efteling video's heb ik ook nog een hele hoop gestreamd. En daar heb ik ook verschillende soorten video's van gemaakt. En dat zijn deze highlights. Ben jij wel eens op date geweest? Nou, ik had maandag een datestream. En dat kwam allemaal door deze vraag. Heb jij een crush? Het is Gary, Gary, we willen op date. Oh. Oké okay, oh. nou, Gerrie. Gerry, Gerry. Wat, wat zou jij nou doen op het eerste date? Oh. There we go. We ja. zitten bij de Italiaan. Ja. We kijken elkaar in de ogen aan. Ja. Weet je wel. Het was echt gezellig en uh, lachen, gieren, brullen vanavond. Dames en heren. Oh. Welkom. Bij de allereerste online squid game. Unmute. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ja. Kandidaat nummer 8 is geëlimineerd. Kandidaat nummer 6 is voltooid. Nog 1 minuut en 35 seconden. Kandidaat moet nummer 2 heeft over de, de blauwe lijn gescheurd en wordt daardoor uitgeschakeld. Het gaat nooit meer. Nog 40 seconden. Hier is in ieder geval een kleine impressie van de MVM Snb. De kamers van mijn kijkers samen bekijken. Ik wil even van jullie weten: als, je, als jij zo'n klok hebt, hoe kan je slapen? Ik kan echt niet slapen als er zo'n klok de hele tijd. <coughs> Annazouts, waar de fuck is jouw muismat? Ik heb hier geen woorden voor. Als jij geen muismat hebt, dat is, dat is alsof je, zeg maar, vieze was aan de waslijn hangt. Het is alsof je in een restaurant gaat eten, alleen het alleen toetje bestelt en die dan weer uitkotst. Een uh, 6,9. Waarom zijn jullie kamers zo bizar mooi? Ja, dit is echt heel erg leuk. echte barend in haar bed. Een echte barend in haar bed. Oh mijn god, een pinguïn. Oh mijn god, oh nee. Ik kom hier echt nooit meer van af, hè. Waarom kom ik hier nooit meer van af? Hoezo ben ik en blijf ik altijd een fucking pinguïn? Hoezo? Pas op, gamen de pinguïn. Nee! Waarom komt het nou weer terug? Nee! Ik ben geen pinguïn. Maar naast die vele streams heb ik ook heerlijk gegeten. Ik begin gewoon met die burger. Ja, ik hier begin komt, gewoon met de burger. Hier komt de hap van de burger, double cheeseburger van uh, Dr. Philly. Dr. Philly. Oh jee, Is he lekker, he? Oh, Is he lekker. Is lekker, hè? Zo op, op. Oh. <laughs> Holy shit, gast. We gaan de ja, lekker. lekkerste taart ooit maken en we hebben dus op het einde, voor jou, hebben we nog een verrassing. Hè? Bodemlaag bedekken. Ah, mooi. Kijk, dit is, dit is dan weer de klasse van een topkok. Dit onderscheidt jou van de gemiddelde kok. Uh, Luc, we zijn klaar. Ja. Hij ziet er goed uit, we gaan hem zo dus in de koelkast doen. Het ding is, dit is gewoon een normale de Nee, De lekkerste, lekkerste taart, taart ooit is dit, toch? Ooit van de hele wereld ooit. Dat, yes. dat zei je, dat jij dat kon maken. Tuurlijk, maar dat komt door het verrassingsingrediënt. Dat heb ik hier achter mijn rug. Oh, oké. Okay. Misschien is het leuk als we dat nog niet prijsgeven aan iedereen. Maar ik zal het wel alvast even laten zien. Oh, oké. Ja. Oké, okay. okay. komt ie. Oh ja. Ik heb wat voor jou gemaakt vandaag. En dat is? De lekkerste taart ooit. En uh, wat is de smaak? Nou, ik ga hem gewoon voor jou pakken. Huh? Wat vind je van de lekkerste taart ooit? Wat wow, Oh! Wow. Maag, ik vind hem eigenlijk niet zo lekker. Echt? Ja. Nou, oh. ja, dat is toch super leuk, of niet dan? Op Twitch heb ik dit jaar zoveel genoten, heel veel toffe streams gehad, heel veel leuke clipjes. Dit is mijn favoriete clip van dit jaar. Belangrijkste vraag van de hele dag hè. Ja. Heb je zin in een potje Fortnite? <lacht> <lacht> ja. ah, hey! Yeah. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon echt super grappig. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Ik zeg natuurlijk zoals altijd, like, abonneer, reageer. En laten we van dit 25 e levensjaar van mij echt een tof jaar maken. Later!